FANSIS is dé multicloud provider voor onderwijs, onderzoek en zorg. Als geen ander begrijpen wij de uitdaging van uw organisatie. Moet ik naar de cloud? Naar welke cloud? Ben ik voldoende beveiligd tegen aanvallen van buitenaf? Geef ik niet de regie uit handen? Wat kost dat wel niet? En wat is die cloud reflex nou eigenlijk en waarom moet ik dat? Bij FANSIS zeggen we, cloud is een strategie, geen bestemming. We helpen u met de keuze welke cloud het beste past bij uw organisatiebehoeften... Infrastructuur en belangrijker, het behalen van uw doelen. Bij Fansys kunt u kiezen uit verschillende clouds. Onze state-of-the-art Fansys Cloud, met zelfservice mogelijkheden en vergaande inzichten en controle voor onze klanten. Binnen de Fansys Cloud bieden we naast een solide basis ook specifieke mogelijkheden met onze Edge, Power en Protect Clouds, die allemaal eigen voordelen en resultaten bieden. Want als er iets duidelijk is, is dat one size fits all niet van toepassing is. Als uw Trusted Advisor helpen we u graag bij het bepalen wat voor u de beste oplossing is. Belangrijk is dat u iets te kiezen hebt. Zoals u kunt zien is Vansys een techniekgedreven bedrijf uit Almere waar klantgerichtheid hoog in het vaandel staat. Onze Customer Service Desk zorgt ervoor dat u altijd te woord wordt gestaan en vakkundig wordt geholpen. Op basis van onze heldere en geheel transparante manier van offereren en factureren weet u van tevoren waar u aan toe bent verkomt verrassingen achteraf. Omdat u als klant vergaand inzicht heeft in uw cloudomgeving, kunt u zelf in hoge mate bepalen wat onder andere de kosten zijn en in hoeverre u zelf uw omgeving wil beheren. En wellicht een overvloed al uw al de niet gevoelige data, staat bij Francis in de Nederlandse datacenters. Welkom bij Francis.